We zijn op de bestemming aangekomen, volgens Wees. Ik weet niet waar Bianca dan zou moeten zijn. Ik zie er niet. Nee, de weg houdt gewoon op. Kijk, we zijn er en de weg houdt op. Zaterdag vandaag en we zijn bij Bianca Schoenmaker geweest. Gewoon een paar korte beelden er even van laten zien. Later nog een hele video over met Bianca. Dat is heel interessant, heel leerzaam, leuk ook. De vraag is altijd bij een cursus. Hoe was het? Ja, leerzaam en leuk. Maar hoe je het ook bent verkeerd, dat was het echt. Uh, Tess is dus nog even op bel aan het rijden zonder zadel. Omdat we laat terug zijn. En ze is toch de gelegenheid van de ene naar laatste keer rijden niet wilde laten gaan. Ze dus gaat straks met de broer nog wat leuks doen. Want ze zit er echt wel heel erg doorheen, kunnen we wel zeggen. Um, ja, hoort bij ponyleven, niet leuk, maar het hoort er wel bij. Uh, Veronie heb ik even vrijgegeven vandaag en dan gaan we morgenochtend vroeg toch nog een keer naar het strand, omdat het zo geweldig was uh, de vorige keer. Wil ze heel graag nog een keer. Dus nou ja, dat, uh, dat gaan we dan toch proberen te regelen. Uh, ja, het is een beetje een vervelende week geweest. In de privéseer zijn wat vervelende gebeurd. Er is iemand overleden die heel dicht bij ons stond. Uh, daar moeten we dus ook mee omgaan. En uh, ja, Bel gaat natuurlijk dinsdag weg. En die combinatie is wel moordend momenteel. Toch proberen we er het beste van te maken. Uh, hele nare week dus. Ik was er met mijn gedachten ook niet bij. En heb toen ook een auto aangereden die gewoon gekeerd stond. Dus uh, ik moet ook nog even schadeformulier invullen. Gelukkig was degene die uh, het kaartje onder de voorruit uh, gevonden heeft uh, heel coolant. Dus ik hoef uh, alleen maar er even heen om schadeformulier in te vullen. En dan wordt het vanzelf volgende week, denk ik dan maar. Uh, het is nu dan aan het rijden, dus dat zal ik nog even gaan filmen. Die zonder zadel, dat was nog een van de wensen. Het is de ene laatste keer dat ze wel zit. Morgen is het dan laatste keer. En maandag uh, krijgt ze vrij omdat ze dinsdag een enorme rit achter de, uh, voor de boeg heeft. Helemaal naar Zuid-Duitsland. Daar komt helemaal apart nog een video over. Dus uh, daar krijg je echt, echt uitleg over. <laughs> en ja. Uh, yeah. Treurige week, dan niet anders zeggen. Het is heel vroeg. Maar uh, ik denk uh, dat het ook lekker rustig is. Dus dat is ook wel fijn. En mijn vader is ook mee. En mijn moeder. Want mijn moeder is het enige met E achter mee. En ik ga niet in mijn eentje naar het strand. Dus dan neem uh, ik mijn vader en mijn moeder mee. En uh, dit wordt de allerlaatste keer, dat ik bel een soort van heb, dat kan op haar ga rijden, dus dat is ook wel heel erg leuk dat ik dan naar het strand toe kan. Maar natuurlijk, hoe kan het ook anders, we hebben natuurlijk onze groene reburanteur bij ons. We zijn op het strand aangekomen, Altijd zeg, ja, zegt net, het is half tien. Het is, 10. 10. Het is uh, kwart, over zeven. kwart over zeven. De paardjes staan klaar, de andere kant is bel. ik zal daarin lopen daar is ons bellekind voor het allerlaatste ritje in nederland in ieder geval het is ja. ik weet uh, nog niet hoe dat straks in duitsland gaat nou we gaan maar opstappen en dan gaan we verder met de koop pro nou Tess, je ziet er goed uit Dank je. en op wie moeten we weer wachten ja, de vorige keer <coughs> was het nogal spectaculair hoe Rebecca op de paard terecht kwam dus ik denk ik ga nu even filmen kijk, wat er gebeurde ja ik moet ook nog lastig filmen want het trekt kijk, de hond aan mijn arm wat gebeurde, Rik en zo mama die stond zo en dacht, Rick die krijgt me echt niet op Dat was dit Rick zo, zo en dan nee, ik kwam er op wel liggen ja, de, been, de benen waren de één kant en de hoofd aan de andere kant. Zo, zo, zo lag ze. Toen zei ze, oe. Dat oh dus, alleen de corona zit niet zo oh. verder. Kijk, want die bal ligt weer ergens. Oh, daar rechts. Kijk eens links. Kijk, dit is Alice. Hé, hey, Alice. En Alice die wil naar het strand. Die vergeet dan de bal. Oh, die ligt nog hier. Pak je bal. Oh, daar gaat ze. Met de krukjes op daar. Tuurlijk wel. Oops. Ja, nu wordt het een stuk minder spectaculair, hoor. Wow. Ja. Rebecca on the move en hier hebben we Tessa on the move. Nee, op Maar het is weet je altijd als ik hoe sneller ik ga lopen. Hoe sneller Bel gaat lopen, dan kom ik er niet voor om te filmen. Ja, het gaat in galop. Lekker dingen. In draf. Ja, noem het maar draf. Ik was in galop. Dit is eigenlijk het meest ideale stuk strand. Na nou, het er net vloed geweest is, dan zie je hoe hoog het water komt. En dan is dit lekker uh, stevig nu. Zonder dat ze per se gelijk de zee in hoeven. Nou, dit zijn die pipo-agens. je vader het over: pipo-agens. Daar. Ja, dat de feest, denk ik. Nou, een stukje galopperen. Ik heb wel eens een keer afgevallen. Want hij stond niet heel stevig. Maar ja. Dat maakt niet uit. Het was echt heel erg leuk. Ik uh, ben blij dat dit mijn laatste ritje was. Ja. We zijn met En de komen we met Mijn moeder. Ik hoor er niet bij. Nee, mijn moeder hoort er niet bij. Um, we zijn op weg naar de Koningshoek. Omdat we gaan. Don en ik gaan voor Pimpje Pony dingen halen. En Elisa wil graag mee, en vrouw ook blijkbaar. Daar. Hallo. Kun moet even uitleggen wat Pimpje Pony is. Oh, Pimpje de... Pony is voor... Jeetje, dit wordt warm hier. <laughs> Pimpje Pony is voor de... Ponycom. Dan is dat de dinsdag als we pony gaan, dan heb je dan Pimp Pony. En dan moet je pony helemaal versieren en wij gaan het in een soort van clownachtig achtig thema doen, toch? Ja. En wij weten nog niet wat voor clown, dus we kijken wel. Ja. En uh, pony dan ook nog pinken hebben onze avond en ook weer van dat soort dingen. Zo klaar? Nu wel. Het is woensdag en zo meteen gaan ze in de springles. Er staat veel wind en mijn pluisjes zijn er nog niet. Dus ik moet uitkijken waar ik film. Uh, ja, ze gaan stappen zeggen ze. Ze hebben volgens mij nog half uur. We hebben springles gezeten. Het ging goed. Maar ze was sterk vandaag. Dat was het niet normaal. Op een gegeven moment, het klinkt misschien een beetje zielig, maar uh, het was wel echt nodig. Anders uh, was ze nog harder gegaan op een gegeven moment. Je uh, moest eerst een één teugel trekken en daar luistert ze niet naar. ik moet twee teugels om de twee handen zo. Ja, daar luistert ze wel maar. Jeetje. Die was heel sterk vandaag, gewoon. Ja, ja. Heb je daar. Het is vandaag donderdag en ik ga vandaag naar de arco roepen. Dan ga ik lessen. En ik heb Blondie helemaal trailerboom gemaakt. Behalve de feestkap en dan moet ik zo gaan doen. Dan heb ik. Kom maar mee. En gewoon oh, dat ik nog een keer. Dan heb ik bij Blondie hier voor een klein staartje om haar in de, in de moederij heel raar, in, de, in het thema te houden. Maar hier heb ik allemaal staartjes gemaakt, zodat ik minder warm zou krijgen. Dan is het hier wat luchtiger. Bij de zie je vaak knotjes, zoals deze. En bij spullen. Kruidjes zie je dan weer staartjes. Dan gaan we de achterkant. Meestal... Oh. oh, ja. Meestal als ik op de trailer ga, dan maak ik een vlecht, En deze keer een in -flat. En wat blijft, ik kan veel beter mijn eigen haarkleur vlechten Dan de, bijvoorbeeld de haarkleur van de. Ja, ik kan van die van Corona. Mag ik het ook zeggen van? Ja, vertel maar. Kluns. Je hoort het net al, ik ben een klunch. Heb Ik Vond dat ik met sommige dingen niet heel goed nadenk. Dus, uh, ik was nog een beetje te snel. Gezitten. En uh, toen heb ik met mijn heb ik een slimme hoofd Blondie in de trailer gezet. Prima. Toen uh, haar vastgemaakt en ben ik, uh, ben ik daarachter een stukje We gaan vastmaken. De balk erop schuiven. De balken erop schuiven. Dacht ik. Toen dacht deze mevrouw, want ik leer haar om achter me aan te lopen van ik ga met je mee, Dus ik ging ze helemaal aan de touw hangen. Het is dus uiteindelijk gevallen. Ze heeft wel wat hondjes, maar het ziet er niet heel erg uit. En uh, daarna dacht ze, oké, okay, ik ga weer de trainer in. Dus dat is uh, mooi. We zijn nu bij de Arco voor les. Huh? Nee, ze verdwijnt uit beeld, jongens. Ik weet niet precies waarom, maar... Een vlog is altijd de bedoeling. Dat wat er in beeld komt, dat is wat er gebeurt. Daar is onze Stephanie kop. Zij is eigenaresse van de Arcohoeve. Samen met haar mama en haar zus, volgens mij. En ze gaat lesgeven. Ja, Testles, les. ja. Test les, ja. De Arco-Hoeven heeft zelf ook een YouTube-kanaal, toch? Ja, klopt. En dat wordt al beter. Ja, we krijgen les van. Uh... Van mij. Ja. Dus uh, je laatste video was ik tevreden over. En ja, die ging ook over... heel blij mee. Ja, over uh, Daan, over mijn zusje ging uh, zich voorstellen of althans ik ging haar vragen stellen en om haar uh, te introduceren nou ik zal hem hier boven linken ze dus kunnen jullie allemaal even kijken hoe stefanie en, en, en daniëlle steeds beter worden op youtube dan moet je vooral de video's daarvoor ook even kijken <lacht> nee, en dan en en dan mag je daaronder mag je in de comments zetten wat je verbeterd vindt ja doe dat maar leuk we hebben ja, ze goed. een hele jury hebben ze dan dus, uh, oh, ik nou. druk maar druk bij ja, maar wel leuk. Ja, wel ja joh. Dat wel Komt zo maar goed. Nou, we zijn een uur bezig geweest om deze blonde dame weer in de trailer te krijgen. Want na de ervaring met Tess uh, met het vallen, dacht ze toch van nou dat gaan we niet doen. Dus ik moest op een gegeven moment wel ietsje strenger worden. Dat vind ik altijd vervelend. Maar na uh, drie kwartier dan, uh, ik geef ze altijd een half uur de tijd om het te proberen. En dan nog een uh, kwartiertje met ietsje meer druk. En daarna ga ik dan toch over op uh, nog iets meer druk. En toen ging ze er wel gewoon gelijk in. Ik even een soort touw om haar neus heen gedaan. Dat uh, gaat dan via... Zijkant hoor, het is niet onder lip of zo. Maar gewoon dat je iets meer druk op de neus kan geven. En toen stond ze er zo in. En nu proberen we er een uh, positieve ervaring te geven door er lekker te laten eten en er even bij te blijven. En daarna rijden we naar huis en dan krijgt ze weer te eten. Alleen op een gegeven moment moet je natuurlijk ook gewoon naar huis. Dus dan uh, moet je gewoon even iets, uh, iets strenger worden. Want anders dan kom je niet meer thuis. Dat is niet zo handig. Dus nou ja, naar huis. Ik heb les gehad bij de Arkenhoeven en dat ging heel goed. Blondie en ik hebben weer iets waar we op kunnen oefenen. Sorry jongens, ik wel bewegen, maar... ja, zo wel beweeg, maar ik moet een beetje uit de zon kunnen. Nou, mijn les bij de Arkenhoeven ging super goed. We hebben weer wat geleerd en we kunnen weer ergens aan werken. Het is vandaag vrijdag. Ik ga vandaag niet in de springles. Want ik uh, volgende keer. Gisteren uh, heeft ze nogal fijn. Dus we gaan de aankomende twee dagen aan gehoorzaamheid werken. En ik ga haar benen doen en de rest. En ja, uh, yeah, ik hoop dat het dan uh, beter is. Je bent wel een youtube pony, Ja. Zo maak je mij donker. Dus ik heb een beetje licht nodig. Dank je. Uh, Blondie heeft natuurlijk gisteren schuiver gemaakt op de trailer. Dus uh, Tess heeft even de recap erop gelegd. Ja, dat helpt tegen de spierpijn. Ja, zegt ze. Ja. Wat ben je aan het doen? Kijk de bonnie. Uh, ik ga ervan uit dat uh, ze wat spierpijn zal hebben van die schuiver. Ze heeft gisteren natuurlijk ook toch nog les gehad. Maar uh, ja, nu hopen we hiermee de spierpijn. Hallo, liefie. Ja, yeah. yeah. ben je braaf? Nu hopen we hiermee de spierpijn in ieder geval een beetje te beperken. De doorbloeding te bevorderen. En ja, hopelijk dat, uh, dat het dan wat minder lang duurt. Ze heeft er niet echt ergens last van geloof ik. Maar ik denk dat het toch wel fijn voor haar is dat ze uh, een beetje ondersteuning heeft. Nou, Blonde is gisteren natuurlijk gevallen op de trailer. Dus we hebben vandaag de op opgedaan. Omdat ze daar sowieso rustiger van wordt en om de spierpijn te verminderen. Maar nu dus ook om de rustiger te maken en dat ze dan even weer kan oefenen met de trailer. Nou, gaan we doen. Gewoon even aanlopen en gewoon net doen alsof er niks aan de hand is. Nou, ja, deze hebben we al jongens. Kleine stukjes alsjeblieft. Nou, ze heeft wat oppervlakkige wondjes, maar op zich uh, mm -mm. lijkt het allemaal goed gekomen te zijn. Geef niet, geef niet rustig blijven. Probeer er niet te blokkeren probeer vooral rustig te blijven. We gaan vandaag nergens heen, dus niks aan de hand. Geef niet. Geef maar gewoon, ja. Nee, laat hem maar, laat hem maar. Laat het touw maar een beetje vieren als ze dat doet. Blijf zelf gewoon staan, laat het touw een beetje losser. Nee, ze moet eerst de achterbenen op de klep. Geef niet. Ja, geef niet, geef niet. Daar langs mag ze. Ik probeer eerst in te gaan staan voordat je snoepje geeft, anders is het alleen maar met dat snoepje bezig. Ja, snoepje geven. Laat hem maar even. Niet zoveel lokken met de snoepjes. ze moeten gewoon naar jou komen. Geef niet. Dat is prima, geef niet. Moet op jou letten? Ja, goed, meer belonen. Ik geef er nu maar gewoon een paar snoepjes. Hallo Policia! Bravo! Een voor een. Nou, dan nog maar even hier hoor. Nou, zoals jullie zien is het nu een paar keer gelukt. Dus voor vandaag gaan we het afsluiten. We zijn nu een half uurtje bezig geweest ongeveer. Om en nabij. Uh, dus gaat lekker de wei op. En uh, is ze klaar voor vandaag met de trainer. Gaan we zondag weer verder.